Nou Fabian, laten we werken dan. Kijk, nou, we hebben twee, twee doosjes eitjes. Want, kijk mijn ja. kinderen, kijk. Kijk mijn kinderen. Die is ook... Ja, we moeten ervan zeggen. Hoezo is dit. Oh die dat is nog van de Dat is van het drinken net ja. Ik denk al, ik heb die in mijn broek geblazen, hoor. Nou nou. Kijk, en dat zou hij dus me maken. Kijk, dat is dus mijn maat. Hij maakt het iedere keer daar geluid. Ja, dat is niet denken, maar een <laughs> dat is serieus waar. Hij ziet er misschien wel nep uit, want dan ben ik ook hè. Nee, dat is Nou, ik weet, ik weet in ieder geval wel uh, één ding zeker dat deze zondagpraat weer anders is dan de andere zondagpraat ben ik natuurlijk meestal alleen. Oh ja, en dan, dan praat je over geen dingetjes of wat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, over algemene dingen. Over... Ja, Soms wel. over het hardlopen, over mijn wegen, maar dat heb ik straks ook al uh, gedaan. Oh, Dat heb ik natuurlijk niet in de zonneparatie, dat is niet anders. Anders uh, wat ik wat ik straks uh, heb. Uh, Zonnig. Hey, dat is hooi hè, dat hooi in kippetaal. Ja, tuurlijk. Maar sommige uh, ja, praten is natuurlijk uh, een beetje... Dat is onbewerkt te praten. Uh, ofwel dingen die ik zo uh, in het uh, stukje thuis... kan zeggen, even hooi zeggen. Ja, hoi. Weet je, wat een, weet je hoe een kip doet? Echt Ah, oh, oh, wat mooi. Weet je wat een kip doet als hij boos is? Gaat hij met zijn vleugels slaan? Nee, wil je een keer gelijk maken als hij boos is? Nou. En als hij ziek is, is hij... Nee, <racht> ja, ik spoor het En als hij gezond is, <racht> Ja, paka. paka. paka. Pikaak. Pikaak. Pikaak. Pikaak. Pikaak, Dat is iets anders, hè. Pikaak. Zou ik een lesje geven, hè? Hoe je dat doet? Sommige mensen kunnen het dan alsnog niet, maar... He. Ja, vroeger kan ik ook dieren gelijk Oké. Okay. maar dat is de enige die ik op het kan. Oh nee. Nee, ook niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kan geen koeien meer doen. Moet ik oefenen. Nou, weet je hoe je een de moet gaan Ja, paka. Nee, hier zit de tong. De tong moet je eigenlijk in je omhoog doen. Paka! Paka! Die, die last van je keel. pak <lacht> Pakak. <lacht> dat is een kind die een titel in, in de mond heeft. Ik heb wel een keer een handen na nou, kunnen. Ik... <treeg> Zo, kon ik vooral. Kon ik vooral. Het is een F? Dus een blijkbaar Ja, blijkbaar. Een L, denk Blijkbaar dames en heren, op het moment dat jij niet meer van die geluidjes maakt en blijft maken, dat je het na verloop van tijd gewoon toch wel verleert. Vanwege je stem, veranderingen in ja, maar kijk, de stembanden, daarom, uh, noem maar op. Daarom blijf ik het centrum doen. Want uh, nogmaals, en kan ook nog uh, vroeger kon ik uh, kip, haan, koe, uh, alles, alles kon ik uh, kon bijna nou, doen. Weet je wat ik nou kan doen? Ik kan steeds nadoen doen van Lilo en stitch van die film. Ik kan een kip nadoen. doen. Heel soms kan ik een geit nadoen. doen. Joh, soms kan ik kan ook Elmo nadoen. Ja, ik kan ook mezelf nadoen. Ik weet ja. alleen niet hoe dat er gaat, om mezelf na te doen. Hm. Ah, joh. Ik zweer nog steeds. Ik ben alleen bang dat we vandaag uh, de oefeningen niet kunnen gaan doen. Het is al laat, ik moet een boodschap doen voor, uh, voor mijn moeder. En dan. Uh, en dan is het natuurlijk vanmiddag weer uh, uh, Max. Het uh, is Max Time. Ik heb één keer. Wacht, ik ga naar de winkel. Ja, ik, kan... ik heb het naar. Die is. Mm. Mm. Yep. Ik heb één keer gehad, hè? Deze kip naar en op school en die meneer van Groen zei echt van was dat nou die kip of was jij dat? Zeg ik, ja dat was ik. Oh, dan kan je dat dus bij wel goed nadoen. Dus met andere woorden laat je bijna een kipbuik spreken. Als je zelf praat. bijna thuis. Uh, nogmaals, uh, dames en heren, hele andere zondag praat dan, uh, dan normaal. geef niet mag ook wel een keer. Hallo kindertjes, kijk. Deze heet Gietje, deze heet Jan, deze heet Pieter Jan, deze heet Gerrit Jan. Deze heet Henk. Ja, Gerrit Jan, die ken ik ergens van. Deze. Gerrit Jan. Deze. Kijk, takduif. Deze heet Dodebuk. Takduif. Deze. deze. heet Goed zo. Deze heet TokTok. En ruk. deze heet TikTok. En <laughs> deze heet Roeko Kijk, en dit is mijn tweeling, want deze TikTok, Deze stok uh, spikkeltjes. Dus ik heb ook spikkeltjes. Spotjes heet dat? Weet ook, ik, wel <laughs> ik niet. spikkeltjes. deze noem ik Sprikkeltjes. Sprikkeltjes. Deze noemen we spikkeltjes weet je Sprikkeltjes. Deze heet Sprikkeltjes. Deze heet Sprikkeltjes. Deze heet ja, Sprikkelsel. Ja, ja, ja. Deze heet Hoeko Deze heet TikTok. Deze heet Hoeko. Deze is Henk. Deze is Gerrit Deze heet. Wat alles kan. Wat moet ik hier nou mee? Wat dit moet ik nou met zo iemand? Dit is. Let op hè. Dit is. Ja, wat, wat nou? Ja, je moet je raden. Ja, weet ik er niet. Dit is. Wie is dat? Ja, ja, ja, ja Jan-Jans en de kinderen. Ernst Jan! En dit? Wie is dat? Dit heb ik net gezegd. Ja, ik heb die onthouden, ik heb die gekeken hè. Dit is Pietekont. Oh ja, nou, nou ja. Nou, nou euh, dames en heren, dan, dat was het. Dan Top. laat ik nog mijn andere kinderen zien. Uh, ik zeg. Uh, Dit is I. Dus A, B-C-D-D-E-F-G. H-I-J-K-L-M-P. Henk. Pieter. Jan. Ernst Jan. Ik zeg zeggen uh, Blooduimpje, Henk. Even abonneren op ons kanaal. Dat zou ik uh, leuk vinden. Uh, oh, graag uh, ook weer wat reacties uh, plaatsen. Over dingen die je uh, die, uh, leest, waar, ik het over heb, waar we het over hebben gehad, wat je ervan vindt. Um, uh, de vorige keer ook al aangegeven, hou alsjeblieft wel een beetje respectvol. Um, nou ja, goed, weet je, ieder een ding. Uh, heb je mening ergens over, uh, laat het graag weten in de comments. Um, nou, en dan zien we volgende week weer in de zondagmorgenpraat. Oh, oh, oh. uh, of dat zij daar meegaat weet ik nog niet. Dat hangt een beetje van het weer af. <laughs> Maar het lijkt me wel weer leuk om ze gewoon erbij te hebben. Misschien is Frans de volgende keer er ook bij, die waren een weekendje weg. En uh, hij had vorige week had hij ook weer wat last van zijn, uh, weer van zijn blessure, nadat hij één keer weer mee was geweest. Dus hij moet misschien even wat langer uh, de tijd overnemen om te herstellen. Um, Gaan in ieder geval naar de benen toe. We um, kijken of hij die andere oefening alsnog kan doen, ja of nee. Het is al een beetje later dan verwacht, doordat we um, hebben gefilmd in het bos. Uh, het parcoursje hebben we gefilmd, uh, dat heb ik uh, op de andere uh, YouTube uh, uh, zet ik dat dadelijk of straks, of morgen, of overmorgen of over twee dagen. Hangt het hangt af wanneer ik uh, kan gaan editen. Uh, nogmaals, we hebben nog wel een aantal dingen te doen vandaag. Ik moet nog een boodschap doen voor mijn moeder. Uh, dan vanmiddag natuurlijk mag ik stappen kijken en dan uh, kijken we dat. misschien een van de dag dat ik, uh, dat ik een beetje kan uh, gaan editen. Um. Zondagmorgenpraat gaat er altijd uh, ongeknipt op. Dus alles wat je nu hebt gezien, uh, daar ga ik niet in knippen, dat gooi ik er zo op. Dat vind ik uh, leuk om dat gewoon lekker uh, nat natuurlijk te houden. Dat vind ik helemaal mooi. Uh, andere filmpjes van uh, YouTube uh, bewerkt dan meestal met een, een filmpje of met een muziekje. Of uh, dat ik het even een beetje met elkaar ga mixen of iets dergelijks. Uh, dus um, ja, dat is verschil. En daar wil ik eigenlijk een beetje inhouden. Die zondagmorgenpraat wil ik gewoon een beetje helemaal sec, naturaal. Het is maar kort. Even erop dingetjes bespreken die als opvallen, of, nou goed, of gekkigheid zoals dit. Um, nou ja, dat dus. Uh, dat, ja, dat wil ik eigenlijk wel een beetje proberen vol te houden. Iets, gewoon wat helemaal ongecensureerd, dat is het. En uh, natuurlijk de andere filmpjes die, uh, die, die ik wel een beetje bewerk. Nou, muziek eronder, uh, tekst erbij, uitleg erbij. Ik ben er nog, uh, nog steeds mee, uh, mee aan het zoeken. Um, ja, dus, het, is, het is wel heel mooi, het is wel heel leuk om, om het te doen, het editen, maar daar gaat stiekem veel tijd in zitten als je het een beetje goed wil doen. Naarmate uh, je het steeds leuker gaat vinden ga je ook steeds meer uitdagende dingen zoeken in het programma, in het edit programma. Ja, uh, dat is best wel een uitgebreid programma, ik doe het met uh, DaVinci Resolve. Uh, 17, dat is een, een nieuwe versie. Ik heb dan wel de, de, de, de, de gratis versie, maar die is al zo uitgebreid. Ja, dat is, uh, ja, daar, daar, daar kan ik voorlopig wel mee vooruit. Uh, maar wat, wat soms wel lastig is, is uh, uh, muziekjes uh, zoeken waar je daar even mee bezig bent. Uh, er zijn natuurlijk diverse sites waar je muziekjes kan doen. Dan zeggen ze dat het uh, gratis is. En dan uh, ga je erop linken en dan moet je uiteindelijk dat liedje alsnog kopen. Dus dan help ik het dan toch maar niet. Um, ik heb het wel over naast te denken dat er is één site waar muziek is op zitten die je uh, kan betalen. dat is niet zo'n hele dure. Uh, om die misschien aan te schaffen dan heb je voor een heel jaar uh, kun je onbeperkte muziek downloaden en gebruiken voor de YouTube filmpjes. dan moet je dat volgend jaar doen want anders heb je hem nu nog maar heel kort. ja nee maar goed, dat gaat gewoon één jaar lang maakt niet uit. dat is niet van januari tot januari. dat is gewoon vanaf vandaag tot volgend jaar vandaag. ja. Maakt oh dus, maar goed, dat dan moet ik even kijken. We zijn er nog mee bezig. Uh, maar nogmaals, uh, dit, Wat we nu doen, dit gaat gewoon uh, zonder bewerken, gaat het er gewoon op. Vind ik leuk. Uh, ja, ook, ook dat geeft dan weer iets weer. Zo wat, wat wij doen, wat wij zo over de dag, nou ja, over de ochtend, de zondagmorgen hebben. Zondagmorgen praat. Dus, uh, ik zou zeggen, nogmaals, vind je het leuk? Blauw duimpje omhoog. En graag abonneren op ons kanaal. Dan uh, zien we jullie de volgende week zondag weer. Ik zeg, tot ziens. Oh, deze.